Ja, mijn naam is Robin, 21 jaar uit, uh, uit Leeuwarden. Ik hou van muziek maken, ik hou van zingen, gitaar spelen. Ik hou eigenlijk van alles wat met, met kunst, en met muziek en met film te maken heeft. Ik vind eigenlijk alles wel leuk. Ik vind sporten leuk. Ik vind het leuk om nou, met mensen om te gaan natuurlijk. Lekker te stappen, lekker gek te doen. Ja, ik ben best wel een levensgenieter denk ik eigenlijk. En altijd uh, druk met van alles en nog wat bezig.